<laughs> Woohoo! Het is superleuk om al die vliegtuigen echt te zien vliegen. Want normaal zie je ze op de grond, maar nu zijn ze echt in de lucht bezig en dat is heel leuk. Allerlei vliegtuigen, ook uit andere landen. Ik vind het heel bijzonder om zoveel vliegtuigen bij elkaar te zien. Het straaljagers, ook vliegtuigen die slecht trekken op en al. en dat vind ik dan wel bijzonder om zo te zien. We zien hier een F-16 die helemaal is uitgevoerd om uh, nieuwe wapens, nieuwe software mee te testen, nieuwe systemen en uh, dat, dat mag ik doen. Je gaat eerst op zo'n klein toestel vliegen en dan een kleine straajager en dan een grote straajager. die steeds harder, steeds moeilijker wordt het. En daardoor is het eigenlijk niet eng. Want je wordt zo goed opgeleid en is het alleen maar ja, leuk. Wel een beetje spannend leuk, soms, maar nooit eng. Hoeveel graden omhoog kan die? Want ik denk aan dat hij niet recht omhoog kan, maar hoeveel graden? Omhoog, maar dan uiteindelijk val ik uit de lucht. Ga ik hard en dan ga ik uh, omhoog. En dan kan ik binnen uh, 10-15 seconden kan ik naar 3 kilometer hoog vliegen. is veel gezelliger met allebei kinderen. Die allemaal naar hetzelfde gebeuren gaan en dus over hetzelfde kunnen praten. Dus ja, dat is wel leuk. Hoi! Hoi! V-team, deze kant op. De V van Verzamelen is natuurlijk ook. En uh, wat wij hier doen met vliegtuigen is ook verzamelen. Wij verzamelen een hoop informatie. Wat je hier bovenop ziet is een radar. En die verzamelt informatie binnen 800 kilometer. In Noord-Europa tot Zuid-Europa hebben we maar drie vliegtuigen nodig. En daarmee kunnen we dus alles zien wat er vliegt boven Europa en wat er vaart. Hoe voelt dit? Ja, wel uh, heel apart, ja. Dit is best anders, ja. Je ziet hier allemaal knopjes en zo. Hier, geen ramen en andere stoelen. Je zien allerlei stipjes. En al die stipjes kunnen ze zien of de vriendje vijand is. Naast ons eigen vriendje kunnen we ook zien hoeveel brandstof heeft hij aan boord en welke bewapening heeft hij aan boord. Why are there so many buttons? We have so many buttons because we have many different aircraft systems that we have to control. We study a lot. En we trainen veel, zodat so we weten wat er is in En we werken als crew om elkaar op te brengen. Waarom heeft hij uh, geen ramen? Dat nou, heeft dat mee te maken met de straling. Want een radar geeft natuurlijk straling af. <truimert> en om die straling tegen te houden, hebben we een soort kooi van Faraday heet het dan. Daardoor kan die straling niet naar binnen komen. En als er een raampje zou zitten, zou die straling van de radar naar binnen komen. En dan zou iedereen ziek worden. Veel meer dan ik had aanzien komen. zelf ook piloot worden? Ja, zeker in zo'n straaljager. Het lijkt me gewoon echt heel gaaf om te doen. Ik dacht dat je kop wilde worden? Ja, dat wil ik ook. Ja, ik moet kiezen nu. En wat